Goedemiddag, mijn naam is Boris Zoltkamp van Grote Nieuwe Hiuwelmaakparij. Ik sta hier in het huis op dit moment op de vesting. We zijn bij een, een hoekwoning, Nannersluis nummer 2. We gaan lekker even een rondje maken binnen.